Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, vegetatie en pijlen in stromende wateren. En uh, daarvoor hebben wij drie sprekers gere geregeld. Dus dat is mooi. Uh, heel even iets over mezelf. Uh, jullie zien mij als het eerst, uh, denk ik voor de eerste keer hier uh, als voorzitter zitten. Ik uh, neem de rol waar van Ernst die hier normaal zit. En ik uh, mag het sokje even overnemen vandaag. Dus als ik hele gekke dingen doe... Dan is dat normaal, omdat ik het nog niet eerder deed. En alles wat ik nog niet eerder deed, dat kan ik waarschijnlijk wel. Dat is een pipi lankhousen uitspraak volgens mij. Dus uh, ik uh, praat het een beetje in elkaar, maar het, uh, het grootste deel ligt gelukkig bij de sprekers vandaag. Uh, ik ben benieuwd over, of wat jullie ervan gaan vinden. Ik ben benieuwd naar jullie vragen straks natuurlijk. Uh, nou, drie sprekers hebben wij. Die gaan zo meteen beginnen. Eerst Alice Penning van Deltaris. Zij gaat een overzicht geven over waar komen we vandaan. Wat voor onderzoekers hebben er allemaal gelopen. En, en, en waar gaan we heen. He, dat, dat is een beetje het overzicht. Koen neemt het daarna over. Koen Berens ook van Deltaris. Uh, hij gaat dat meer de diepte in met de data. En wat je er allemaal uit kan halen. En uh, de presentaties worden afgesloten door Pim Versanten van AMA's. En, uh, hij gaat laten zien hoe een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld uh, het RAM. Ik moest trouwens opzoeken wat het was. Ik, euh, het eerste waar ik op kwam was iets van een wurm uit 1996. Dus het was helemaal niet iets nieuws volgens mij, maar hoe, hoe dat wordt toegepast bij AMA's. En of het wel of niet goed werkt, daar gaat hij uh, iets over laten zien. Wij beginnen zo met uh, drie polls. Dat is even dat je even aangeeft uit welke organisatie je komt, wat je functie is en hoe je bij dit webinar bent gekomen. Die gaat uh, uh, Jelle... De Waterprof, zo even instarten. Ik wil even kijken op mijn lijstje of ik uh, niks vergeet. Ik denk het niet. Dus uh, als het goed is, zie je nu uh, een, uh, een dingetje voor je, een pop-out, een pop-up. En dan kun je eigenlijk gewoon even aanklikken bij welke organisatie je zit, werkt. En dan druk je op verzenden of submit. En dan weten wij over een seconde of uh, bijvoorbeeld 30 wie we hier allemaal aan tafel hebben zitten. In deze digitale ruimte. Willen jullie dat doen? Even even uitgaan dat iedereen dat ziet. En als het niet zo is, dan moet je het even in de chat. Oh ja, dat ben ik vergeten te zeggen. Uh, wij behandelen de vragen niet zoveel tussendoor bij de presentaties. Stel je vragen in de chat. Ik heb een sidekick nog. Die zie je nu nog even niet. Dat is Bart, Bart Rezen. En die houdt ook de vragen in de gaten. En dan gaan we kijken welke we kunnen behandelen. Uh, Vandaag dit uur. En dat zal denk ik voor het grootste deel ook aan het einde gebeuren. Waar wij dus uh, drie andere polls nog hebben. En ook ruimte voor de vraag. Kijk, ik zie dat wij een hele hoop waterschappers hebben. De helft zo'n beetje. En, uh, een deel provincie. Een stukje onderzoek. Ook nog een kwart adviesbureaus. En nog een heel klein beetje terreinbeherende organisaties. Nou, het ontbreekt vandaag aan, aan het Rijk. En de gemeente. En misschien ook niet zo gek. Want die doen wat minder uh, in het uh, waterbeheer. Zoals het waterschap dat doet. Uh, Gemeenten hebben ook wel kleine slootjes. Maar dan zullen ze niet zo snel uh, stroombaan maaien doen. Trouwens wel weer in het stedelijk gebied misschien. Goed, ja. De volgende pol. Uh, wat is je, je rol, je functie? Ik kan het slachthoek ook aanklikken. Daar nou, zit niks bij. Ik zie in de chat ook nog een, een landschapsarchitect. Die kon, uh, ja. Ik zat er niet tussen. Dat was anders. Ah, oké. Oké, okay, leuke spreiding. Ja. Een adviseur die schiet eruit. Dus er zijn ook heel veel adviseurs die dan bijvoorbeeld bij de waterschappen werken die hierbij zitten denk ik. En uh, nou, daar ook de beleidsadviseurs bij, beheerders, onderzoekers, projectleiders, van alles wat. Ook vrijwilligers, leuk. Dus uh, mooi overzicht. Ja, dan pakken we de laatste poll hoe je bij dit uh, webinar bent gekomen. Iedereen kunnen kiezen. Dan gaan we het zien. Oké. Okay. Leuk. mond mond reclame. Heel leuk. Dus uh, via de collega's eigenlijk wel het meeste, zie ik. Aankondigingen. Dat zijn, uh, denk ik, de mensen die al uh, bij het COP uh, meer bekend zijn. Dus dat zie je ook. En de website ook. Dus uh, mooie spreiding. En dan zie ik zie het nog een beetje anders. Misschien kan diegene die anders zei ook nog even in de chat zetten. Dat vind ik wel leuk om te zien wie hoe ze daar aan zijn gekomen. En dan gaan we over naar, naar onze eerste spreker. Dat is Alice. Ja, ik zal even mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Ja. Dat klopt, hè? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij dit webinar. Heel leuk dat jullie er zijn. We gaan het hebben over pijlen en vegetatie. En dat is een onderwerp waar we al best wel lang aan werken. We zijn uh, in een aantal kennisprojecten de afgelopen jaren bezig geweest aan dit onderwerp. Er is een uh, TKI-project geweest, dat heet het DOTTER-project over ruimtelijk inzicht. Lumbricus, daar zat ook een onderdeel pijlen en vegetatie in, uh, waarbij we data-analyses en veldwerk uh, hebben gedaan. En er is een OBN-project over geweest, waarin we ook een stroombaanmaaienproef hebben gedaan. En daarnaast is er aanvullende samenwerking tussen Deltares en A en Maas. Er is ook een delta effect over dit onderwerp verschenen. Uh, die kan je op de STOA-website vinden. En een van de plaatjes die erin staat, is, is dit plaatje waarop je een mooi bovenaanzicht ziet van de ene stuw tot de andere stuw. En je ziet ja, vegetatie dat daarin verspreid staat in zo'n stuwpand. We gaan het vandaag over dit soort systemen hebben. Dus uh, over gestuwde beken, vooral ook in, uh, in landschapsbeken of uh, in uh, agrarisch gebied. Dus we hebben het niet over de grote rivieren. Daar zou je een heel ander webinar aan kunnen wijden. En um, in, die, uh, in die beken, daar uh, wordt heel erg nagedacht over wat kunnen we nou doen om daar ook de, de kwaliteit van de ecologie te verbeteren. He, ze zijn natuurlijk beken die behoorlijk onder verschillende drukken staan, ook vanuit uh, nutriënten en uh, vanuit stagnatie door de stuw, zeker in de droge periode. Dus kunnen we daardoor uh, mijbeheer nou toch nog verbeteringen in de kwaliteit halen? Nou, in het OBN-kennisnetwerk uh, heeft er al verdonschot daar ook aan uh, gemeten. Vooral ook naar de macrofauna gekeken en naar de vegetatie. Van wat nou als je bijvoorbeeld eenzijdig spaart. Dan weet ik niet of jullie mijn muis zien. Zien jullie mijn muis? Of, ja, ik zie hem de Maarten knikken, heel mooi. He, dus dat je zegt ik laat één, uh, één uh, rand laat ik staan of ik maai een, een stroombaan leeg in het midden, zodat het bij beide randen gespaard wordt. Of door ritsbeheer, waarbij je blokken laat staan. Nou, dan blijkt dat die proeven die hiervoor gedaan zijn in Noord-Brabant, dat die niet zo heel veel winst voor macrofauna en vegetatie opleveren. Uh, het was ook niet heel eenvoudig om de proeven uit te voeren. Er is ook niet naar vis en amfibieën en vogels gekeken. Hè? Dus we moeten het ook iets breder zien dan, dan, dan alleen dat resultaat. Want het levert natuurlijk wel een enorme diversiteit aan structuren op als je vegetatie Laat staan. Dus uh, we zien dat er vooral positief uh, ecologisch resultaat is als je één jaar een stuk vegetatie uh, spaart. En dan uh, als je het langer laat staan, ja, dan begint dat zo te verslibben. En dan komt er zoveel organische belasting en boekering van vegetatie bij dat dat, dat, dat dat positief effect weer een beetje teniet wordt. Dus excessief maaien, het kan ecologische winst opleveren. Maar dat is natuurlijk altijd een vraag van ja, maar hoe dan precies? Hè? En, en moet je nou minder maaien of anders maaien? Wat is ecologisch maaien nou precies? Of alternatief naar en wanneer dan? En hoe dan? Er zijn heel veel verschillende vragen en dat heeft natuurlijk ook te maken met goed weten waar ze zijn. En hoe dat ook weer koppelt aan alle waterkwantiteitsuitdagingen die je als, als waterbeheerder hebt. Want we zien, dit zijn foto's uh, die zijn genomen uh, door Pieter van Dijk. Die heeft daar om de twee weken een foto van, uh, op, uh, met een camera boven een, uh, een watergang genomen. En je ziet hoe ontzettend snel dat wel niet dicht kan groeien. Hè, dit is van half, uh, vanaf half mei of vanaf begin mei tot eind juni zo'n beetje. Maar je ziet dus hoe ontzettend snel dat kan gaan. Dus je, je moet goed weten waar die planten zitten in je systeem en hoe snel ze gaan. Dus die dynamiek in ruimte en tijd. Als we daar wat meer van weten, kunnen we dan ook beter voorspellen of anticiperen en ook evalueren hoe ons beheer is. Je ziet dus bijvoorbeeld ook hier een mooi grafiekje, waarin je door, de, door het seizoen heen zie je dat, de, nou, dit heet de dus een, van hoeveel de ruwheid in je systeem, dus hoeveel verstoppen de waterplanten eigenlijk de doorstroming in je systeem. Dus hoeveel blokkeren ze. En je ziet dat, dat als die vegetatie begint te groeien, dan neemt die ruwheid die neemt toe. Dan wordt er hier gemaaid, dan zakt dat naar beneden. En vervolgens gaat het weer opnieuw groeien. Nou, dat algemene principe, dat, uh, dat kan je dus bekijken in ruimte en in tijd. Hè, dus door de tijd heen. En ook maar ook dus in je stuwpand. Hoe, hoe zit die vegetatie in je stuwpand? Nou, zit die veel aan het begin van je stuwpand of juist meer aan het eind. Of is het over de hele lengte heel veel of juist heel weinig? En dat geeft, heeft invloed op je op je. Op je waterstand. En die waterstanden die worden bij die, peilige, bij die stuwen gemeten. Dus hier zie je, um, in, dit, uh, in dit vakje hier, zie je over de lengte van uh, 400 meter, zie je wat, het water, wat de waterstand is als de vegetatie vooral aan het begin van dat stuwpand zich bevindt. En daar is hij dus hoger, daar is dus ook de ruwheid hoger, dus die blokkeert dat pijl. Wat andersom zou zijn, dan zie je dat het waterpijl over de lengte van het stuwpand er anders uitziet. En als je dus weer heel veel vegetatie hebt, zie je ook dat daar verschillen in zijn ten opzichte van als er weinig vegetatie staat. Nou, dat is een algemeen principe, dus daar kunnen we aan rekenen. En we kunnen daar ook aan rekenen door de tijd heen. Dus hier heb je ook weer een stuwpand. Dit is even gewoon allemaal conceptueel, hè? om een beetje te proberen te begrijpen van hoe werkt dat nou. En je ziet over dat, uh, uh, over dat stuwpand zie je die, die ruwheid, hier dat is het grafiekje eronder. En hieronder de begroeiing. En die begroeiing. Die is er vanaf februari tot uh, in het voorjaar van het volgend jaar. En over dat hele stuurpand hebben we een langzaam groeiende plant. En één sneller groeiende plant. En die zit alleen op dit kleine stukje hier. Dus vlak voor de 2000 meter. Nou wat gebeurt er nou als we gewoon eens even gaan het, het filmpje laten lopen. Van wat is dan... Oh, wacht, sorry, dit doe verkeerd. Ik moet even goed hierop. Zo. Dan zie je dat die uh, omhoog gaat in juni. He, je ziet hier dat, de, dat die snelle groeier, die begint in juni ineens heel hard te groeien in dit stukje. En je ziet gelijk dat het waterpeil dan ook omhoog schiet. Dan nou laat ik hem een stukje doorgroeien. Dan nou zit hij op zijn maximum. En je ziet dus dat er een anderhalve, me, anderhalve meter extra water staat ten opzichte van het pijl aan het eind van de plant. En dan gaat die plant weer dood. En dan zie je dat dat weer inzakt. Nou, dit, zijn dus, dit is wat er in feite het hele jaar door gebeurt in je, je stuwpand. En is Ja. Dus die onderste lijn is dat die, uh, wat is het verschil met die onderste en die bovenste lijn? Dit zijn deze maar. twee lijntjes bedoel je. Ja? Die, die hebt een langzame groeier, maar die doet oh. dus heel veel. Die heeft veel minder begroeiing. die komt maar tot 20%. Maar die snelle groeier, die bedekt dan wel 80%. Dus okay. 20% dat is dat, hè, dat is dat stukje hier uh, rechtsonder, de 80%, dat is dat uh, als je helemaal vol staat. Nou, en dan zie je, ik zal hem nog een keer spelen, omdat het zo ontzettend, het gaat heel snel. Zie je dat hier gaat in en dat pijl, ops, flink omhoog. En dan zakt het ook wel weer in. Dus het idee was, kan je nou die snelle groei er alleen aanpakken? Want die heeft heel veel invloed. Nou, daar hebben we in het dotterproject toen naar gekeken, van kun je die eruit halen? Zijn er nou technieken om beter vlakdekkend in kaart te brengen wat voor vegetatie waar zit? Ja, dat is met de nieuwe camera's die ook infrarood hebben. Op drones is er bij ANA's gekeken van wat nou als we dat in beeld brengen met een drone. We zijn zelfs in, uh, in Korea wezen testen. Uh, we hebben hier zie je de, de, de, een foto die ook vanaf de drone is genomen. Er is toen een proef gedaan waarbij we eerst die vegetatie. Hier zie je van bovenaf, hier staat uh, Rob Vraaie van het Waterschap. Die is bezig om de stroomsnelheid te meten. En je ziet dat in het water uh, sommige stukken helemaal dicht begroeid zijn en andere wat minder. En je ziet in het infraroodbeeld, zie je die onderwaterbegroeiing je een stukje beter. En toen hebben we gekeken, van wat gebeurt er dan als je uh, die vegetatie in kaart brengt over een heel stuwpand weer van 400 meter. En zowel voor het maaien, dus dat is die blauwe lijn, dat is wat is dan de bedekkingsgraad? En wat is de bedekkingsgraad na het maaien? Nou dat kan je met dit soort beelden best wel goed in kaart brengen. En je ziet ook dat er hier rond de 300 meter een stuk is. Ja, er stond eigenlijk niks. He, dan ben je water aan het maaien. Dus dat, is, dat zijn dan van die overwegingen van hoe, belang, hoe erg is dat. Je, je moet er wel langs, je moet er dus wel wat doen. Maar ja, met een drone kan je niet je hele gebied uh, doorkruisen. Dat kost gewoon veel te veel tijd. Dat is veel te ingewikkeld. Dus toen hebben we ook gekeken, kunnen we dat nou opschalen? Bijvoorbeeld met satellietbeelden. En kunnen we op zoek gaan naar hotspots? Waar heel vaak heel veel vegetatie zit. Zodat je die misschien als beheerder net even wat beter in de gaten kan houden. Dat je ook weet van, nou, oh, dit zijn eigenlijk de plekken waar vaak zoveel zit. Heeft het zin om daar specifiek op die plekken wat vaker terug te komen? En dan blijkt uit een analyse: dit zijn uh, uh, beelden vanaf Sentinel. Dus dat is een satelliet die komt heel vaak over. Dit is van 2017 tot 2020. Daar zijn, hebben we alle beelden van samengenomen. Dan hebben we voor een stuk van de Leigraaf, dat is een. Uh, systeem, dat komen jullie deze webinar nog vaker tegen, gekeken waar zitten dan die hotspots en die, die komen er wel uit. Hier zie je een zo'n uh, rood stukje, dus daar zit vaak veel vegetatie in dat systeem. En als je dat dan dus iets meer in detail gaat bekijken, dan zie je dat er hier in deze bocht veel vegetatie zit ten opzichte van de andere stukken. En dit is dus een gemiddeld beeld over meerdere jaren en dat kan helpen bij de evaluatie van waar je naartoe wilt gaan. Maar ja, aan de andere kant, uiteindelijk moet je al je vegetatie en al je, al je watergangen wel maaien om voldoende doorgang van uh, water te garanderen. Hè, dus uiteindelijk zie je dat in de praktijk toch vaak wordt gezocht, nou ja, kunnen we toch maar een heel stuwpand maaien, want anders moet je steeds terug. Dus dat is veel handiger. En dan moet je kijken, is er dan voldoende ruimte om bijvoorbeeld wat vegetatie te laten staan? Is er ruimte om bijvoorbeeld een stroombaan te maaien? En hoe breed moet die stroombaan dan zijn? Dus dan zit je bijvoorbeeld, dit is ook een, een plaatje waarbij is gekeken van wat is het nou de, de, de breedte van zo'n watergang. Is die heel erg krap? Of is die juist heel erg ruim? En dan hebben ze nog een basis tussenin zitten. En, uh, en dat geldt ook voor de bovenruimte. Dus eigenlijk van wat is de vorm van het bakje? En wat kan je dan dus al naar gelang die ruimte die je hebt, wat kan je dan doen in termen van maaien? Nou, we hebben dat getest met uh, waterschap Rijn en IJssel en daar is een filmpje van gemaakt. En ik kan wel heel veel slides aan jullie laten zien, maar ik denk dat het filmpje eigenlijk ook een goede manier is om het uit te leggen. Uh, dus we gaan nu even het filmpje instarten als Jelle dat kan doen. Omdat je even een beeld krijgt van wat, wat houdt dat stroombaanmaaien in en wat voor proef is daar precies gedaan. Oh, die was niet nodig. Ik stop met sharen en dan kan Jelle hem inzetten.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 Mogen we eens kijken naar, of we dit kunnen voortzetten en doorzetten? Ja, dat doen gemaakt samen met de. Uh... Bouwen met het natuurnetwerk van STOA. Um, Koen die gaat nu verder om wat te vertellen over de data-analyses en wat we daar allemaal aan informatie uit kunnen halen. Koen, voor jou. George. Dankjewel, Alice. Ik zal mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie mijn scherm, eh, Maarten? Ja, mooi. Oké, allemaal. Uh... Uh, leuk dat jullie er zijn. Ik ga jullie uh, iets vertellen over uh, hoe we de data hoe we die, die we, en de kennis die we hebben ontwikkeld in de voorgaande projecten waar Alice over sprak, hoe we die nou konden benutten en wat voor data we daar daadwerkelijk uit hebben gehaald. Het doel was dus eigenlijk de, een soort praktische toepassing te vinden van de kennis die wij hebben opgedaan in uh, onder andere het Lumbricus pijlen- en vegetatieonderzoek. En uh, wat we daar hebben gevonden als mogelijke, mogelijke toepassing... Uh, ligt in, in het volgende. Uh, bij waterschap A en Maas uh, is er een kaart gemaakt, dat heet de beheermargekaart. En die kaart die beschrijft welke beken ruim gedimensioneerd zijn. Uh, ten opzichte van de afvoer die daar, de maatgevende afvoer die daardoor, daardoor heen gaat. En dat op zich is al een hele mooie kaart om een beken te kunnen identificeren binnen een heel beheersgebied. Uh, die, uh, die mogelijk aandacht verdienen. En we wilden deze kaart eigenlijk gebruiken uh, en, en uitbreiden met kennis over vegetatiedynamiek. Um, dus hoe, hoe snel goed vegetatie in beken en uh, wat voor effect heeft het dan op pijlen? En met deze twee informatie bij elkaar willen we dan een, een maai marge kaart maken. En de meerwaarde van, van vegetatie op zo'n beheermarge kaart is dat we niet alleen maar... Zien welke beken zijn ruim gedimensioneerd voor de afvoer. Maar ook welke beken zijn gevoelig voor vegetatiegroei. Dus waar heeft vegetatie relatief veel effect? Zien we. Um, en waar kan dat leiden tot waterschade? Kort uitstapje eerst naar die vegetatiedynamiek. Want ik. Dus beloof dat ik de diepte een beetje in zou gaan. De invloed van vegetatie bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Uh, ten eerste hebben wij de. Uh, de invloed van vegetatie op. Wat we stromingsweerstand noemen. Nou, ik heb maar 10 minuten. Ik kan nu niet een heel college geven over, over, uh, over vloeistofmechanica. Maar weerstand, stromingsweerstand, hoe hoger de stromingsweerstand, hoe hoger je waterpijlen komen te staan met dezelfde afvoer. Wat we in deze grafiek zien, is dat deze weerstand, stromingsweerstand, afhankelijk is van afvoer of eigenlijk stroomsnelheid. De reden hiervoor is dat uh, waterplanten, vooral waterplanten, bij hoge stroomsnelheid gaan liggen. En ze gaan stroomlijnen met de stroming. En dat um, ver, verlaagt hun weerstand. Dat zien we ook hier heel duidelijk terug. De les die we hier ook had kunnen trekken is dat een... Uh, een constante mannencoëfficiënt... Uh, eigenlijk alleen een goede benadering is... bij relatief hoge afvoer. Dat zien we ook terug bij dat bij grotere stromingsmodellen. Dat een, een, een constante coëfficiënt eigenlijk alleen maar een goede aanname is wanneer... Um, de, de waterdiepte vrij groot is vergeleken met de hoogte van de vegetatie. De tweede um, ingrediënt is de groei van vegetatie. Um, dat hebben we ook bekeken en dat hebben we bekeken ook weer via de Nou, Waarom kijken we dus zo vaak naar die ruwheid. Uh, dat doen we aan de ene kant omdat we geen directe observaties hebben van, van waarnemingen van planten uh, over een periode van laten we zeggen, 15 jaar over een heel en over het hele beek. Dus daarom kijken we liever naar het effect van vegetatie dan naar de vegetatie zelf. Um, en we kijken naar de ruwheid en niet naar de waterstanden direct. Uh, omdat we dan... Uh, het effect van bijvoorbeeld de benedestromse stuw... maar ook van afvoer eruit halen. Want immers waterstand kan ook beïnvloed worden doordat... het peil wordt, uh, de afvoer wordt verlaagd... Uh, of doordat de stuw soms wordt opgezet. Nou, daar willen we niet, dat willen we niet in onze data hebben, daarom kijken we naar de afvoer. In dit soort grafiekjes, dit soort tijdlijnen, um, zien wij uh, een roei. De, de, de, deze um, de, de lijn, zeg maar, de kleuren hier, dat is het model. Deze rode stipjes, dat zijn de, de metingen. En wat we hier terugzien is, is een mymoment. Maar we zien dat um, het model voorspelt dat de vegetatie verder zal stijgen, maar dat we in de metingen zien dat die opeens omlaag gaat en laag blijft. Nou, dit zien wij eigenlijk, we hebben 15 jaar ongeveer bekeken, en we zien ieder jaar op... ongeveer dezelfde periode zien wij die... die ruwheid afnemen. En uh, we hebben dat samen met, uh, met beheerders van AMA's... Um, uh, bestudeerd en bekeken. Nou, dat zijn waarschijnlijk de... de my momenten Het interessante is dat we een aantal... grote my momenten vonden, eigenlijk in ieder jaar. Maar we weten dat het niet alle my momenten zijn. Dus... de my momenten die we hierin terugvinden, dat, dat zijn wat we noemen effectieve my momenten Dus maai... My, my, Campagnes waarbij de ruwheid effectief is verlaagd. En dat is dus lang niet bij alle Meijer, mijn moment het geval. Vervolgens, oké, okay, we weten dus hoe waterplanten werken. Um, hoe kunnen we dat nu naar iets praktisch brengen? Wat kunnen we daarmee? De volgende vraag is dan: oké, okay, we weten hoe waterplanten werken. Hoe werkt dan pijlbeheer? En daarvoor hebben wij de nota pijlbeheer van AMAS onder de loep genomen. Nou, dat is een. Iedereen die nog niet gelezen heeft, het is een prachtig stuk werk. Het leest vrij makkelijk zelfs. Het is... Uh, uh, online uh, zo te benaderen. Ze hebben er ook hele mooie plaatjes in, zoals deze. Uh, waarbij uh, een aantal termen genoemd worden die erg belangrijk zijn. Uh, zoals de beheermarge, de een maximaal minipaal. Een conserveringsmarge, die vooral wordt gebruikt om de boel te vernatten wanneer dat nodig is, een droge zomer. Um, en de drooglegging. Een drooglegging, dat is de afstand tussen het maaiveld en het... En, en, nou, niet het streef, maar tussen het tussen maaiveld en het pijl. Um, dat drooglegging is belangrijk omdat er, al, er kan al waterschade optreden wanneer die drooglegging kleiner is dan 40 centimeter. Want op dat moment kan je dan niet meer met zwaar materieel langs je, je beek rijden zonder de boel kapot te rijden. Dus dat hebben we als uitgangspunt genomen, deze nota, om um, verwachte pijlen te koppelen aan verwachte schade. Goed, de volgende stap, nu we dit weten, is oké, okay, we weten hoe de waterplanten werken, we weten wat we ermee willen. Hoe schalen we dit dan op? Want die studies die we hebben gedaan, het waren allemaal vrij intensieve studies. Daarvoor hebben we, en ik zal zo een paar... een diagram jullie kant prooien. Daarvoor hebben wij een... een, een, een routine op, opgezet, opgebouwd, opgetuigd, die... Uh, die een stuk sneller werkt en waarmee we de hele lijgraaf konden doorrekenen. Um, de uitdaging... bij zoiets is berekenen hoe... pijlen doorwerken over een heel... pand naar boven He, Dus je hebt... een beneden stroms, heb je een waterstand, je hebt... een bepaalde vegetatie uh, over je... pand. Um, en dat werkt naar boven soms door. Voor dit soort berekening heb je een hydraulisch model voor nodig. En er zijn een aantal... keuzes daarin. Aan de ene kant heb je de wet van manning... Die is vrijwel bij iedereen bekend, vermoed ik. Um, uh, en aan de andere kant heb je echt een hydraulisch model... support zoals Sobeck, of Delft 3D. Nou, de wet van manning kunnen we in dit geval niet gebruiken... omdat wij niet te maken hebben met wat we... uniforme stroming noemen. Uh, omdat er een... een um, een stuw zit, en die beïnvloedt een waterstand nog tot boven strooms. En dan is de wet van manning niet van toepassing. Daarom gebruiken wij, en Sobeck, dat is een beetje een, een trager model. Het is, het is redelijk snel vergeleken met Delft 3D, maar nog steeds vergeleken met datamodellen, Traag. Dus we gebruiken iets ertussenin. Het heet het model. Dat is een, een verhanglijnmodel, in technische technisch term een belanger model. Daar zal ik niet al te veel op ingaan. Nou, we hebben hiervoor een, een, een... werkwijze opgetuigd. Dit is niet heel erg interessant. Wat vooral... interessant is, is wat we eruit halen. We stoppen heel veel informatie erin. Uh, zoals waterstanden... geweten afvoeren. We doen er wat validatie op. We rekenen het door... met het hydromodel om de ruwheden... eruit te krijgen. Um, en we doen dan... Een, een analyse van de vegetatie... die, er, die erin moet, heeft moeten staan. Nou, dat ziet er dan... zo uit. En dit zijn een aantal figuren. Ik zal jullie niet vragen om... heel de figuur te bestuderen, maar vooral... De, he de headlights geven. Als we hier links beginnen, hier zien we eigenlijk het vegetatiesignaal. Dus in welke uh, maand denken wij dat er veel vegetatie heeft gestaan op basis van de waargenomen opsturing en, en, en weerstand. Nou, bijna bij elke week zien we natuurlijk dan dat in de zomer dat zien we wat meer vegetatie staan, in de winter zien we wat minder. En dit is gemiddeld. Het is dus gemiddeld over 10, 15 jaar, afhankelijk van welke, welk pand we naar kijken. Um, we kunnen ook berekenen... Wat is, hoe gevoelig is de beek voor vegetatie? Nou, deze beek is vrij gevoelig voor vegetatie. Dus we zien hier bijvoorbeeld... dat de waterzand bovenstrooms um, uh, Dat vegetatie daar... twee tot drie keer zoveel... Op, opsturen kan veroorzaken als de benedersroomse En dat zijn dus, dus knoppen waar je dan als bestuurder aan kan draaien. Nou, en tot slot... kunnen we met het model dan doorrekenen. Wat is dan de, dit is dan een QH-relatie... Um, als we gaan extrapoleren naar hogere afvoeren, naar maatgevende afvoeren, wat verwachten wij dan dat de waterstand wordt bij bijvoorbeeld de maximale vegetatie? En daarmee kunnen we bekijken wanneer verwachten we dat er waterschade gaat optreden. Nou, Dit soort informatie is wat nog technisch, dus dat slaan we plat naar twee indicatoren. In de eerste plaats de, de gevoeligheid van een pand voor vegetatie, van laag tot hoog. Um, en een stoplicht dat zegt, is er bij bepaalde afvoer kans op schade? En dat is hoe wij zo'n kaart hebben gebouwd. Um, deze dat hebben we gepresenteerd bij AMA's, hebben we ook met, vooral met ook beheerders uh, en, de, en de vakmensen um, gediscussieerd. En dit zal ook terugkomen in een poll later, want ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dit is het einde van mijn presentatie. Ik wil jullie nog kort de mei-beheerkaart laten zien. En dan geef, draag ik het over aan, aan Pim. Oké, okay, wat jullie hier zien is de lijgraaf. Zoals dus als ik even uitzoom waar we zijn we in Nederland. Wat gevaarlijk om te doen natuurlijk, kijk. We zijn hier in Nederland, het is, uh, het is Brabant, nabij nou Uden. Um, en dit is de Leijgraaf, het is een, uh, een zijstroom van de, van de A. Dus uiteindelijk stroomt die uit op de A. Um, de, dit zijn de, de, de, de, de stuwen, en tussen de stuwen in hebben we de panden. En per pand hebben we dus berekend wat de opstuwing, wat, wat de invloed van vegetatie is. Nou, bij één jaar zien we eigenlijk dat er maar één pand is dat wat krap is. Dus die, heeft al, die is al gevoelig voor vegetatie. Als we naar eens in de, een, een afvoer die eens in de 25 jaar voorkomen, dan zien we dat een aantal andere panden mogelijk kans kunnen krijgen op waterschade. Maar zelfs als we naar eens in de 100 jaar gaan, dan zien we niks rood worden. Dat betekent dat dit eigenlijk een beetje een saaie beek is. En dat is ook wat, wat de beheerders tegen ons zeiden. Hij is ruim. Weinig kans op schade. Als we klikken bijvoorbeeld op dit pand, dan zien we dat inderdaad, dat pas, pas bij eens in de 25 jaar, hè, iets eerder zelfs, dan, dan zien we dat dat die kans op schade, dus die drooglegging van minder dan 40 centimeter, dat die... doorschreden wordt. We zien ook dat dit pand dus een zeer hoge invloed heeft van vegetatie. Dus het is gevoelig, de waterstanden hier. Maar omdat die breed is gedimensioneerd, wordt het nooit rood. Ook al is die zo gevoelig. Nou, we hopen dat op deze manier een, een... nieuw inzicht te geven in... wat is nou de invloed van vegetatie op, op peilen. En met deze um, laatste... Uh, demonstratie wil ik het overgeven aan... Aan het PIN. Ja, kom ik dan vanzelf in beeld of uh, hoe werkt dat? Uh, Koen is nog aan het delen, dus die moet, oh. oh, oh ja. moet delen stoppen. Oh, okay. moet delen stoppen. Oké. kan jij gaan delen? Neem ik aan. Ik ben niet de grootste technicus, maar ik zie nog steeds het kaartje van Koen. Ik ik kon ook zoeken naar... Uh... Ik, ik, ja, ik zoek naar de, naar de... Ah, wacht hier. Stop, share. Haha. Okay, ah, ik heb kijk, gevonden. Ja. <laughs> nou, uh, Pim, aan jou nog het woord. Het is ja. tussen tien of half vijf, dus als het lukt... in uh, Ik ga mijn best doen. Dan uh, pakken we de pols te achteraan. Dat kost toch stiekem ja. meer tijd dan we hadden verwacht. Aan de volgende. Uh, ja, nou, ik ben dus Pim van Zanten. Ik werk als Data Scientist bij uh, AMA's. Uh, en ik ga wat vertellen over ons RAM. Dat staat voor Realtime Advies Maaien. Dat is een dashboard uh, wat we hebben gemaakt. Uh, ik ben eigenlijk niet bij de initiële ontwikkeling uh, betrokken geweest, maar wel later bij de doorontwikkeling. Uh, ik ben dus ook geen gebruiker zelf, dus ja, gebruikservaringen komen dus een beetje uit uh, uit tweede hand. Uh... Pim, wij zien uw presentatie. Ja. Nee, ik, die had ik, ik uh, dacht, ik uh, laat jullie eerst even zien uh, wie ik ben. Ehm, um, heel advies, Maai dus. Uh, ja, het idee erachter, we wilden het eigenlijk zo simpel mogelijk houden. Uh, je ziet hier een grafiek van het verloop van, de, van een waterstand uh, over een zomer, in dit geval 2020. En dit is de waterstand, die is aan de benedenstroomse zijde van een stuw gemeten oftewel dat is aan het bovenstroomse eind van een heel stuwpand dus daar heb je het maximale effect van eventuele opstuwing eh, die in dat stuwpand plaatsvindt nou dit is een heel klassiek voorbeeld uh, uh, je ziet hier dat uh, over nou beken uh, het pijl uh, groei, uh, toeneemt en uh, ja, dat kan eigenlijk niet anders dan dat dat betekent dat er... steeds meer vegetatie uh, in die beek groeit. En op een gegeven moment zie je het weer hard omlaag gaan en dat zijn inderdaad momenten waarop er uh, gemaaid wordt. Nou, ja. dit zagen wij in onze meetgegevens, dus we dachten nou, dit moet toch bruikbaar zijn... Uh, om... ja, dat te kijken van als wij zeggen van nou, wat mag niet hoger dan bijvoorbeeld in dit geval... Uh, 10.5 uh, komen, dan kunnen we aanzien komen wanneer we zouden moeten maaien. En daar kunnen we een mooi dashboard van maken. Uh, nou is natuurlijk uh, vegetatie niet het enige dat voor eventueel waterstandstijging uh, zorgt. Dat kan natuurlijk bijvoorbeeld ook gewoon toename van afvoer uh, zijn. Of uh, iemand draait benedenstrooms aan de stuw en dan verandert het pijl natuurlijk ook. Wat je eigenlijk wil. Is een model maken een, een, waarbij je de relatie legt tussen afvoer, eh, benedenstroomspijl en het, eh, het verval eigenlijk in het stuwpand. Eh, en eh, daarmee kun je dan uitrekenen wat dan eh, je verwachte pijl is, zeg maar. En al het pijl wat je daar nog bovenop hebt, dat nemen we dan aan dat dat door vegetatie komt. Nou, dan maken we dus, eh, proberen we dat aan elkaar te koppelen. Dus je ziet hier uh, op de horizontale as het debiet, op de verticale as dat verval. Dus dat is het, uh, het hoogteverschil binnen het stuwpand. En dan met het kleurtje staat nog aangegeven wat het benedenstrandse pijl was. Nou ja, goed. Het gaat er in ieder geval om. Je ziet, er is in dit geval in ieder geval een uh, relatie. Dus waarschijnlijk als we dit proberen uh, te modelleren, dan komt er wel iets redelijks uit. Uh, wat ik hier nog wel bij moet zeggen trouwens... Dit zijn natuurlijk gegevens... van de wintersituatie, omdat we er vanuit gaan dat er in de winter een... onbegroeide situatie is. Dus dat alle variatie in het... Uh, verval alleen komt door dan inderdaad de biet of... Uh, de benedenstroomse pijl. Nou, dat blijkt in dit geval uh, best goed te gaan. Dus dit is op de horizontale as wat we gemeten hebben... En op de verticale as wat we dan... berekenen op basis van dat modelletje. Nou, er zit wel wat spreiding op. Dat komt omdat we... meerdere winters uh, hier bij elkaar gegooid hebben. Uh, dat hebben we toch voor gekozen... omdat je anders soms een winter hebt waar bijvoorbeeld... heel weinig debiet is. En dan heb je dus vrij weinig... Ja, spreiding uh, of bereik, kan ik beter zeggen. En um, ja, dat vonden we nadelig. Nou dus we hebben we toch maar meerdere winters uh, bij elkaar gegooid. Um, zodat je wat meer uh, bereik in je metingen krijgt. En een dus wat meer algemeen geldende uh, modelletje krijgt. Um, nou, dan uiteindelijk uh, hebben we dat voor heel veel stuwpanden gedaan. Nou, je ziet dat dat helaas niet overal uh, even goed werkt. Uh, dit zijn dus allemaal grafiekjes van gemeten ten opzichte van berekend. Uh, ja, het blijken dus meerdere stuwpanden te zijn, waar dus kennelijk... ook nog allerlei andere factoren van invloed zijn uh, op het pijl, waar we dan geen... Uh, meetgegevens van hebben. Dus dat kunnen bijvoorbeeld uh, ja, zijwaterlopen zijn, of... Ja, nog andere dingen uh, die daar spelen, die kennelijk... invloed hebben. Uh, ja, soms merk je dat bijvoorbeeld uh, er echt grote verschillen zijn tussen winters, het ene jaar of het andere jaar. Kijk, ja, het is natuurlijk toch maar hoe de laatste maaibeurt uh, is uitgevoerd, hoe zo'n week de winter ingaat. En dat kan dus best wel verschillen. Um, ja, we hebben hier nog niet echt per stuwpand in detail uh, gekeken van, zou je dat model nog aan moeten passen? Maar dat is dus eigenlijk wel bij deze alvast een tip. Dat is dus waarschijnlijk wel echt nodig, dat je voor ieder stuurpand... individueel moet gaan kijken, ja... hoe krijgen we hier een goed uh, werkend modelletje. Nou, zo ziet dat dashboard uh, er dan uit. Uh, we hebben dat gemaakt in Power BI. Uh, dat is een tool van uh, Microsoft, wat... de meeste waterschappen in hun Microsoft licentie hebben, dus daar zou in principe iedereen uh, mee moeten kunnen werken. Uh, er staat eigenlijk grofweg uit twee schermen, dus linksboven zie je het hoofdscherm. Nou, in dit geval ook weer de Leijgraaf, die ook bij Koen al uh, naar voren kwam. Met veertien uh, stuwpanden. En voor elk stuwpand uh, wordt er aangegeven of er actie nodig is. Je ziet daar onderaan staan welke acties uh, uh, gedefinieerd zijn. Uh, ja, die actie, De bepaling of een bepaalde actie nodig is... Uh, wordt gebaseerd op het overschrijden van bepaalde grenswaarden. Die grenswaarden die zijn voorlopig nog steeds gebaseerd op... Uh, de historie. En daar zijn gewoon gekeken hoeveel verval hebben we... Nou, de afgelopen acht jaar of zo gezien in de metingen. En er zijn gewoon bepaalde percentielen gepakt. En ja, aan acties zijn gewoon aan bepaalde percentielen gekoppeld. Ehm... Um, Daarvan, daar kom ik zo nog op terug. Dat blijkt niet de ideale aanpak te zijn. Uh, maar eerst nog even naar een detailscherm. Die zie je rechtsonder. Dus dat is een scherm wat je krijgt als je op één specifiek stuwpand uh, klikt. En uh, nou, hier zie je dus duidelijk terug... Uh, dat het blauwe bandje... dat blijft het hele seizoen ongeveer even breed. Want dat is... omdat ook de afvoer uh, ongeveer gelijk blijft. Dit is namelijk een beek waar wateraanvoer op zit. En die is redelijk constant door de hele zomer. Uh, maar je ziet dat de invloed... van de begroeiing, die dus door de groene... Uh, kleur wordt uh, aangegeven... dat die telkens toeneemt en na een maaibeurt weer... Uh, omlaag gaat. Um, ja. Eigenlijk is dit in grote lijnen al uh, wat ik wilde vertellen. Um, even hoe dit nog bij ons dan in de praktijk... Uh, uitpakt... Ja, wat in de praktijk gewoon heel lastig blijft... is dat het, ja... beheerders zeggen van ja, dat is mooi als een dashboard... zegt dat ik moet maaien, maar... ja, dat kan vaak helemaal niet zomaar... want uh, ja, we hebben nou eenmaal maaibestek... en uh, ja, die... aannemer heeft de ruimte om in een... periode van enkele weken... zelf te bepalen... welke waterloop die wanneer... Uh, maait. Ja, het is niet helemaal zwart-wit, soms is er nog wel wat mogelijk, maar... Ja, het is nou helemaal niet zo dat uh, als het dashboard voor ineens heel veel waterlopen tegelijk zegt... Er moet nu gemaaid worden, dat dat dan ook meteen op al die plekken kan. Zo werkt dat natuurlijk helaas niet. Um, dat maakt een beetje dat het RAM nu vooral ja, als gewoon een soort... extra hulpmiddel uh, wordt gebruikt... Of vaak ook zelfs pas achteraf wordt hè, aan het eind van de zomer wordt gekeken van nou, wanneer hebben we gemaaid wanneer heeft het dashboard gezegd dat we hadden moeten maaien en nou, in hoeverre komt dat dan uh, overeen uh, een ander ding waar we in de praktijk nu ook nog mee zitten is dat uh, uh, wat ik zei, hè, die grenswaarden die zijn ge gebaseerd op de historie nou ja, er zijn dus stuwbanden waar eigenlijk nooit verval is dat zijn zulke uh, groot gedimensioneerde stuwpanden, ja, daar is het, het verval bijna nooit meer dan enkele centimeters. Uh, oftewel, en, daar, dat zou dus, en omdat we die grenswaarde wel eruit hebben gehaald, zegt dat dus dat als het... het verval op een gegeven moment maar liefst anderhalve centimeter is, dat je zou gaan moeten maaien. Terwijl, ja, dat is dan natuurlijk helemaal niet per se uh, zo. Daarom, en dat is een van mijn twee adviezen, wat we hier intern nog uh, moeten doen, dat staat daar onderaan. Ja, gebruik de kennis die je hebt over zo'n stuwpand, uh, bijvoorbeeld op, zo op basis van zo'n beheermargekaart die uh, Koen al liet zien, die er bij ons gemaakt is, om uh, grenswaarden van daadwerkelijke pijlen te bepalen. En om dan te kijken of je ja, die verticale ruimte die je in, in een beek hebt, uh, zo goed mogelijk kunt uh, benutten. Daarnaast uh, merk je gewoon dat uh, ja, het, het, dit, dit dashboard is real-time. Er worden actuele metingen voor gebruikt. Ja, omdat het in de praktijk vaak helemaal niet zo real-time toegepast kan worden. Ja, is dat real-time aspect heeft tot nu toe nog niet heel veel toegevoegde waarde. En is misschien ook de vraag of dat überhaupt kan. Dus, uh, is het misschien beter om eerst gewoon te beginnen uh, zo'n analyse te doen op basis van metingen die je hebt. Dus overal in stuurpanden waar je dat soort metingen hebt, uh, kun je zo'n analyse maken. Uh, ja, misschien zelfs ook met het, uh, de tool die uh, Koen net liet zien. Ik denk dat dat daar heel goed bruikbaar uh, voor is en op basis daarvan een maaiplanning uh, op te stellen. Want wat we wel al gezien hebben, uh, vooral in het benedenstroomse deel van de leigraaf, wat heel erg overgedimensioneerd is, dat uh, de beheerders aan de hand van ja, wat ze in het dashboard zagen tot de conclusie kwamen, ja oké, okay, we maaien hier gewoon te vaak en dat kan minder. En daardoor uh, ja, wordt het dus al minder gemaaid uh, in de planning. In die stuwbanden. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik uh, hier vandaag wilde brengen. Dankjewel. Dankjewel, Pim. En Koen. En Alice. Dat was een hele hoop. Dat, dat duizelt mij wel nog flink na. Je moet ook wel gewoon een beetje erin zitten om het allemaal goed te kunnen volgen. Ik vind het wel heel interessant. En, uh, nou goed, een uurtje is veel te kort uh, voor dit, maar het geeft misschien wel een heel mooi beeld. Uh, Omwille van de tijd, want we hebben nog tien minuutjes en ik wil hier nog een paar minuutjes aan het einde met jullie hebben. Ga ik even kijken hoe we het gaan doen. De drie polls, dat is denk ik te veel van het goede. Um, maar ik wil toch kijken of we het toch even kunnen doen. Of er moeten echt prangende vragen zijn. Maar ik wil uh, Jelle vragen, want volgens mij kunnen we die polls uh, best wel even laten zien. En dan kun je daar binnen een uh, 30, 40 seconden een antwoord geven. We gaan het gewoon doen, want daar hebben ze ook voor gemaakt. Dus jongens, vul hem in. Kijk, ja, grappig. Die heb ik ook ingevuld, die tweede. Ik zie dat er veel ambitie is, ook vaak veel kennis. Er wordt ook wel veel in bestekken gezet. Maar de praktijk, hoe het uitpakt, is altijd maar de vraag. En je ziet ook via social media vaak dingen voorbij komen. En ik ook dat we daar anders deden. Ja, leuk om te zien. En ik zie ook wel dat er ook nog wel werk te doen is met elkaar. Om daar veel meer uit te halen. De volgende poll. Ja, dat is een goeie. De praktijk is te complex voor slimme my-methodes. Ja, dat vind ik altijd leuk hoor, want wat kunnen we allemaal nog beheersen met elkaar en bedenken en wat uh, zal de natuur uiteindelijk toch zelf bepalen? Het, uh... Dat is een moeilijke, vind ik. Ja, ik denk dat iedereen niet anders naar kijkt naar zo'n vraag. Nou, Jelle, komen er al wat dingen binnen? Want dit is... Ah, uh, kijk. Ah, die heb ik ook ingevuld. Nou, dat is wel heel duidelijk. Het komt er eigenlijk op neer. Dat geldt ook voor oppervlaktewater... of grondwatermodellen. Modellen is één ding. Maar de kennis van het gebied, van je beheerder... Uh, is toch altijd belangrijk. Dus die twee dingen die moeten samenkomen. Uh, naast andere zaken natuurlijk. Maar het zijn twee belangrijke dingen. Dus uh, vind ik wel duidelijk. Ja, mooi. De derde pol Bij ons is nog verticale ruimte over. Uh, even iemand die dat kan toelichten heel snel. Ook voor mij. Verticale ruimte is gewoon water in je watergang. Tot de drooglegging of... Ja, in feite de drooglegging droogleg in mm -hmm. ja. ja voor mij kan die altijd eh, omhoog dan gaat hij naar de ruimte in dat mag ook misschien misschien ook niet hè. dat is natuurlijk een dingetje in Nederland mm -hmm. Hmm. Interessant deze. Dat is moeilijk hoor, vind ik eigenlijk. Je ja, is natuurlijk wel een antwoord. Ik denk dat er heel veel mensen hier wel twijfelen. En uh, ja. Nou, die eerste in ieder geval uh, wordt gelukkig niet zoveel beantwoord. Dus er wordt wel veel gezocht naar een de ruimte, denk ik. Uh, met elkaar. Dus, uh, nou, interessant. Leuk. Ja, en ik denk dat dat ook wel, hè, wat, wat, wat we zien, dat... Uh, als we het hebben over die verticale ruimte, van wat, wat voor ruimte heb je? We hebben in, de, in, de hele, in het hele afgelopen jaar en waarin we hiermee bezig zijn geweest, ook uh, heel erg gekeken naar van, kan je nou, wat kan je nou precies voorspellen. Hè? En kan je nou ook die vegetatiegroei goed voorspellen? En ik zie ook een aantal vragen over in de chat uh, voorbij komen rondom boekersoorten en droge zomers. En dan blijkt dus toch altijd dat dat, nou, sowieso elk jaar is weer anders. We zien dat de, de, de relaties tussen. Um, dat die per jaar heel erg nog wel verschillen. Dus hoe snel de vegetatie groeit, die heeft echt wel ook te maken met het jaar. Um, ja, dat kan je natuurlijk van tevoren niet helemaal aanzien komen. En tegelijkertijd, als je kijkt naar alleen de pijlen om je informatie uit te halen. omdat je niet zoveel weet over wat er binnen zo'n heel pand gebeurt. kan je niet zo goed zeggen van waar zit nou welke soort. He? Dus dat hele idee van. waar we mee begonnen ooit, van dat dottermaaien. om alleen de verstoppingen eruit te halen. En ja, Dat blijkt in de praktijk nog wel best wel bewerkelijk te zijn, omdat je uiteindelijk overal moet zijn. Dus er zit een hele, uh, uh, uh, een hele afweging tussen uh, ja, wat zou nou slim zijn uh, vanuit de kennis, maar ook wat is nou gewoon slim vanuit, vanuit de praktijk. En vanuit het, uh, uh, het, uh, de realisatie dat je al je panden af moet. En dat je dus niet iedere keer uh, heel erg... Um, hapsnapgewijs met je materiaal... van de ene naar de andere plek kan om maar kleine plukjes... uithalen. te halen. Misschien soms... In te, hè, als je denkt van nou, er komt nu een hele grote bui aan. Waar moet ik dan wezen? Uh, hè, waar moet ik nu... Uh, uh, heel snel ingrijpen? Zou je, als je die kennis dan... Uh, over de jaren hebt verzameld en geëvalueerd... zou het wel kunnen helpen. Maar uh, het blijft lastig... om het in je reguliere maaibestek goed mee te nemen. Dankjewel. Ehm... Um... Omwille van de tijd, ik had veel liever met jullie nog heel veel vragen beantwoord, dat gaat dus niet, heb ik een paar dingen die ik even mee wil geven aan het einde van dit webinar. Um, dit is ons zeventiende webinar, trouwens in uh, twee jaar tijd nu. Dus uh, dat is ook al wel mooi en uh, er komen er vast ook nogal webinars aan. Op dit moment staan er geen webinars, op de planning even, dus daar zijn we mee bezig. Ik wil jullie allemaal vragen, thuis, waar je ook bent, op kantoor, als jij een onderwerp hebt wat je graag ook langzaam willen zien komen bij het COP de webinars, of je die even in de chat wil zetten, de chat die, ont die bewaren wij en dan kunnen we dus nakijken. En want de, deze COP's, deze webinars, die organiseren wij niet voor onszelf, maar vooral voor jullie. Dus